Hoe stoppen we de pandemie? Het virus moet continu nieuwe mensen vinden om te infecteren. Heel veel mensen. Het probleem voor het virus is dat geïnfecteerde mensen meestal niemand anders besmetten. En als ze dat wel doen, dan meestal maar één of een paar personen. Een echtgenoot, een vriend, een collega. Maar dat is niet genoeg voor het virus om te kunnen overleven. Er zullen zo steeds minder hosts zijn. Op deze manier ziet de toekomst er niet goed uit voor het virus maar soms vindt er een superspreading event plaats. Het virus infecteert in één keer tientallen of honderden mensen. Nu heeft het virus opeens talloze nieuwe hosts en dus talloze nieuwe mogelijkheden om mensen te besmetten. Superspreading events zijn de drijvende kracht achter de pandemie. Ze vonden plaats in verpleeghuizen en ziekenhuizen, op slaapzalen, in gevangenissen, in vleesbedrijven, op schepen, bij trouwerijen en op feesten. Telkens wanneer veel mensen dicht bij elkaar zijn, binnen het huis, in slecht geventileerde ruimtes en langdurig dezelfde lucht inademen, is het risico groot. En als er veel superspreading events plaatsvinden, verspreidt het virus zich snel. Onbeheersbaar snel. Het goede nieuws is dat we door gerichte praktische oplossingen superspreading events kunnen voorkomen, terwijl we onze economie en het openbaar leven openhouden. En als we het superspreading te roepen, zal het virus snel vaart verliezen. Dus stop het superspreaden en stop de pandemie.